Maar dit komt dus allemaal uit onze vuilniszakken. Ja, die grijze vuilniszak, die wordt bij de verbrander gebracht. Die gaat verbranden ja. en dan ontstaat er een as wat je hier ziet liggen. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Hoeveel moeite men ervoor doet om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Toch? Kijk nou. Oh, ho. verrukkelijk. Wat een bizar landschap. Ja hè? Een niveautje hoger zijn we nu weer. Hè? Op de duurzaamheidsladder. Kijk eens hier joh. Het zijn hele hoop vuile zakken bij elkaar. Oh, oh, oh. Dit hebben wij toch maar als Nederlanders eigenlijk allemaal maar bij elkaar verzameld. Ja. En dat op een of andere manier gaat het ook weer helemaal terug in Nederland in Nederland. Al die zakken verzamelen zich in jouw vuilniswagen. En dat komt dan hier naartoe. En dat gaat zo weer terug. En dan gaan die mensen weer vegen. Gaat weer in die vuilniszak. Dat is duurzaam. Het is duurzaam. Dit is circulair. Dat, dat, dat levert een bepaalde ontroering bij je op. Dat levert een enorme ontroering bij hem op. <lacht> We zien ons graag als proper volkje. De boel keurig aangeharkt, opgeruimd en netjes. En toch maken we er iedere dag, dag in dag uit, een enorme bende van. Want tegenover al ons gemak staat een steeds vollere vuilnisbak. Afval. Lang was het een probleem. Maar nu is er iets wonderlijks aan de hand. Onze rommel zou grondstof geworden zijn. Sommigen zeggen zelfs dat afval niet bestaat. Maar klopt dat wel? Het is elke week weer volle bak vooruit. Het afval moet naar de straat. En van alle rotzooi die we maken, spant de rest van alle reststromen nog altijd de kroon. Grijs huisvuil. Iedere Nederlander is nog altijd goed voor zo'n 200 kilo per jaar. Waar blijft al die troep? Ik wil het weten en begin bij het eind. Ik heb een afspraak met de vuilnisman. Goedemorgen. Hoi, ik ben Teun. Ik ben Koert. Koert, de foundersman. Dat ben ik. Ja, ik ook. Hey, uh, heb jij enig idee wat, wat, waar, waar dit eigenlijk heen gaat? Uh, dit gaat naar de verbrandingsovens. Zou ik het uh, zou ik mogen zien hoe dat gaat? Ja, tuurlijk. Kan ik een stukje mee? Ja. Ik even uh, kleding pakken, want anders mag ik niet mee. Oh, dan kan ik uh, achter op de wagen? kan ik achter op de wagen. Oké, okay, ja. leuk. Nou, Daar droom je als klein jongetje van. Ja, altijd ja. zwaaien. Ja. Hallo. Netjes hoor. Is er nog veel afval, heb jij het idee? Ja, het blijft veel afval, ja. ja? Het is uh, onontkoombaar eigenlijk. Ja? We halen ongeveer met zo'n auto 10.000 kilo uit de wijk. Hier zit 10.000 kilo afval in. Er zit nu 10.000 kilo afval ongeveer in, ja. Jeetje, maar je ziet hoeveel van dit soort auto's je rijden. Dan gaat het echt om miljoenen kilo's per dag. Juist, daar staan mensen niet bij stil. Uh, nee. Ik denk. Yes, nou begint het echte werk pas. Wat? Ja, wat moeten we doen, Koert? <laughs> Als je hem zo pakt, ja. schuin houdt, ja. en zorg dat de onderkant als eerste deze stang raakt. En dan naar voren drukken. Juist, oh. ah. in één keer. In één keer goed. Ah, je bent vuilnisman als je bent het niet natuurlijk. Deze kant naar voren hè? Ja. ja, altijd schuin aanbieden en in één van de hoeken drukken. Ja, juist, helemaal goed. Schuin aanbieden in een hoek houden, dat is gewoon het hele ding. Yes, daar gaan we. Oeh, dit is een zware. Zware? Zware. Jij had een hele zware, hoor. Die was echt zwaar, ja. Klopt gewoon niet, hè? Klopt gewoon ook niet, mee. nee. Maar ja, mensen hebben gewoon een hele hoop rotzooi en daar moeten ze vanaf. Klopt. En dan denk je, nou, laat de maar meenemen. Ja, snel ja. eraf. Ja. Ja, sorry, ik zat te praten. We moeten wel door met het werk. Nee, geen probleem. Ja. Hé, hey, maar Koert, ik zie niets hier. Van afval naar grondstof. Ja. Dus dit, wat we hier allemaal doen, dat wordt ook allemaal weer grondstof? Ja, afval bestaat eigenlijk niet. Oh. Dagelijks worden er duizenden vrachtwagens mee volgeladen. Maar afval mag onze rommel eigenlijk niet meer genoemd worden. Volgens de vuilverwerkende industrie bestaat dat namelijk niet. Maar hoe zit dat dan? Goedemorgen. Ja, wij mogen iets van dienst zijn. Zeg, ik lees op jullie website dat afval uh, niet bestaat. Klopt. Hoe zit dat dan? Ja, we recyclen alles, hè, Zodat het weer opnieuw gebruikt kan worden. Oh, dus ik, ik voel me wel eens schuldig dat ik als ik toch weer zo'n volle kliko heb. Maar nu begrijp ik dat het ja, wordt gewoon opnieuw gebruikt. Dus ik hoef me nergens zorgen over te maken. Nee, dat klopt. Ah. Waar zijn we nu, Koers? We zijn nu uh, bij de stort. Hier komen alle vrachtwagens van ons, van het GRD, lossen. Oh, wauw. Dat, uh, dat hebben wij net samen allebei opgehaald, hè? Dat hebben wij he? opgehaald, ja. ja. Dus dit is een gigantische bak vol met afval? Ja, dit is een trailer. Een trailer? Een vrachtwagentrailer. Uh, hoezo? Maar waarom, waarom stort je afval weer in een vrachtwagentrailer? Omdat dit is de vervoer naar de uh, verbrandingsovers. Maar dat verbranden, dat is toch hartstikke zonde? Uh, nou, dat valt ook wel mee, want de verbrandingsovers wekken daar weer nieuwe energie voor op. Oh, dus oké. Okay. Dus dat is ook weer, dat verbranden wordt er nieuwe energie van opgewekt. Dus, dus het eigenlijk... De, het is eigenlijk gewoon dus of het, het, het, het, het wordt uh, gerecycled of er wordt energie opgewekt. Dus het is eigenlijk één grote duurzame affaire die je vreemd. Eigenlijk wel, ja. Je kan het zien als een... Uh, een nieuwe bouwsteen voor de volgende generatie. Een nieuwe bouwsteen van de volgende generatie? Voor de volgende generatie. Voor de, waar haal je die teksten vandaan? Weet ik niet. Nee. <lacht> Lang was ons vuilnis een probleem dat zich ophoopte op vuilnisbelten. Nu is het handel. En laat het maar aan de handel over om rotzooi te verkopen. De spil waar dit hele zootje om draait, is de zogenaamde circulaire economie. Maar wat is dat eigenlijk, circulair? Ik vraag het onze nationale afvalprofessor en Nobelprijswinnaar Ernst Worrel. Meneer Worrel, ik C-woord. Ja, het C-woord. Ja. Circulair, of de circulaire economie. Ja. Wat is dat? Um... Het idee van een cirkel is, is dat iets rond blijft gaan. En uh, dus het idee van een cirkel-economie is dat het uh, materiaal uh, waar we rond gaan, en liefst nog als product. Maar als je kijkt naar onze huidige economie, dan is die niet rond. Want we, we, we, we nemen grondstoffen uit, uit nou, die, die graven op uit de aarde of uh, het olie, en daar maken we iets van, en dan gooien we het weg. En dat, dat heet, is lineair, want het, het is geen cirkel. Maar is dat verbranden van afval zoals we dat dan nu doen, is dat dan circulair? Ik denk dat de hoeveelheden waarin we nu afval produceren, dat heeft, heeft niks met de cirkel economie te maken. Dat is gewoon onze oude, lineaire economie. Kijk, als ik kijk naar de historie, dan hadden ja, we natuurlijk heel veel afval in, uh, in Nederland. Dat storten we in de vuilstort, de vuilnisbelt. maar we zijn een dichtbevolkt landje. Dus daarom is Nederland een van de voorlopers geweest, wereldwijd, om meer te verbranden. Uh, omdat we gewoon de ruimte niet hadden voor al die vuilnisbelten. Er is fors geïnvesteerd in infrastructuur en meer vuilverbranders. En we hebben eigenlijk in Nederland veel te veel capaciteit gebouwd. We hebben te veel afvalverbrandingsinstallaties. We hebben te veel afvalverbrandingsinstallaties voor de hoeveelheid afval die we in dit land produceren. Ja. En wat is het gevolg daarvan? Dat vullen we dan maar in met geïmporteerd afval om die ovens maar aan, uh, maar aan te houden. Geïmporteerd afval? Wij importeren afval en uh, dat afval wordt dan hierheen gebracht en uh, verbranden we hier vrolijk. In totaal telt Nederland inmiddels 13 centrales waar ons vuilnis wordt verbrand voor stadsverwarming en elektriciteit. Maar er wordt niet alleen met onze eigen rommel gestookt. Om alle schoorstenen te laten roken, halen we ruim 1,7 miljard kilo huisvuil uit andere landen. Eén van de nieuwste installaties staat in Moerdijk. Dit is dus afval uit Ierland? Ja, uit Kork. Kork, daar ben ik wel eens geweest. Ik ken hem niet. Nee? <laughs> Jij kent alleen het afval uit Kork. Ja. En uh, ja, die komt ons voorzien van, uh, van afval, voor onze afvalenergiecentrale. Die komt ons voorzien van afval? Ja. Ja, dat klinkt gek. Ja, ja. Nee, wij uh, in Nederland importeren ongeveer een kwart van, uh, van het afval voor uh, afvalenergiecentrales. Afval is toch ja. iets vies waar je van af wil? Waarom halen wij het dan hierheen? Ja, we wonen met z'n allen in Europa. En in Europa wordt nog 60 miljoen ton afval gestort. Dat is de grootste bron van methaanemissies. Methaan is een heel agressief broeikasgas. En dat voorkomen we daarmee. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon onze business. En wij hebben vrije capaciteit. Nou, die willen we graag nuttig inzetten. En daar uiteraard ook iets mee verdienen. Ja, dus hoe meer de, de, de, de motor blijft draaien, hoe beter. Nou, ja, wij willen inderdaad natuurlijk op, op volle het liefst draaien. En als wij daar dan mee kunnen voorkomen... Dat andere landen hun afval uh, ja, niet meer hoeven te storten. en wij dat hier in de hernieuwbare energie op kunnen zetten. dragen we ook goed bij aan, aan de maatschappij. Ja, maar afval is dus een, is een, is een business. Absoluut. Ja. Het is trouwens wel gek uh, dat je het over afval hebt. Want ik hoorde het, het afval bestaat niet. Ja, dat klopt ook. Wij zien het ook eigenlijk niet als afval. Maar jij noemt het de hele tijd afval. Ja, dat ja. is inderdaad ook de kijker thuis, die uh, kent het uh, woord afval. Ja, maar maar de... inderdaad, voor ons is het ook gewoon een brandstof om hernieuwbare energie te maken. Dus voor de burger, voor de leek, die ziet het misschien als afval, maar het is eigenlijk een grondstof. Ja, grondstof of brandstof. een brandstof. Een waardevolle brandstof. Ja. Mooi, oh, hè? Ja. ja, vind je het mooi? <laughs> ja. ja? Maar de, die, nu rijden Maar dus die vrachtwagens die rijden nu af en aan om, dat, om het vuilnis van het schip hierheen te brengen. Ja, ja. En die, die knijpen de balen kapot ja. en schuiven dan eigenlijk het losse afval in onze afvalbunker. Ja. En vanuit daar wordt dan weer de afvalenergiecentrale gevoed om uh, energie daar, te maken. Daaronder is de afvalbunker. Ja. Ja. Moet u dan veel betalen voor deze grondstof? Nee, dit krijgen we. we krijgen een beperkt bedrag mee. Je krijgt de... geld mee ook nog? We krijgen ook nog geld mee. Ah. Is dit nou een voorbeeld van circulaire eh, economie of niet? Nou, onze afvalenergiecentrales hebben in ieder geval een plek in de circulaire economie. Ja. Hè, dus, uh, dit is natuurlijk geen volledige recycling. Uh, dus, maar uiteindelijk, uit elke recyclingproces... Uh, er komt een stroom, een reststroom, waar je die je niet kan recyclen. Afval. En dat is inderdaad restafval. Je ziet ook af en toe de kraan daarachter eventjes. De afvalenergiecentrale vullen. En, dus, en die is ook aan het mengen. Dus o, oh, wauw. De kraan dat is beetje, wat een gigantisch ding. Ja. Als je dit ziet, denk je toch wel van wat gooien we toch een hoop weg met z'n allen. Absoluut. Ja. Zelfs op het moment dat er al serieus ingaat op meer recycling in Nederland... zijn er nog steeds nieuwe AVI's gebouwd. Uh, bijvoorbeeld in, uh, in de Moerdijk. Uh, dat zijn installaties die zijn gebouwd op het moment dat men wist... dat de hoeveelheid afval omlaag zou gaan. Voorval is dat ze er nu staan. Dat niemand er geld op wil verliezen natuurlijk. Maar dat, is, dat is toch heel tegenstrijdig aan het idee dat we mensen moeten opvoeden... om minder afval te produceren. Precies. Want de oven moet branden. Wat vindt u daarvan? Nou, ja... Ja, ja, ja, ja. ja. Ik, ik vind het eigenlijk niet zo slim, uh, want... Uh... Ja, u bent Nobelprijswinnaar, dus u kunt wel een beetje bepalen wat, wat slim is en wat niet slim is. Waarom vindt u het niet zo slim? Uh, dan kan het aantrekkelijker zijn om dan bijvoorbeeld maar wat meer te verbranden... omdat het goedkoper is dan op een andere manier uh, te verwerken of in te zamelen. Jeetje, wat een Harry. Ja, kan je wel zeggen, ja. In deze installatie is onze stoomturbine. Ja. Deze nog geopend door Mark Rutte twee jaar geleden. Dan moet het wel goed zijn. Dus dan moet het wel goed zijn. Ja. En hier maken we zeg maar van de stoom die uit de afvalenergiecentrale komt. Ja. Maken we elektriciteit voor 400.000 huishoudens. We leveren ook aan de omliggende industrie. Uh, ja, daar noemen we geen bedrijfsnamen bij. Oh, we noemen er geen bedrijfsnamen ja. bij. Oké. Okay. Maar goed, ik heb gezien welk bedrijf dat dan is. Dat is Shell. En uh... Het is natuurlijk wel grappig, dat je dit, zeg maar, duurzame energie levert aan Shell. Is dat dan ook, is het ook weer een soort vorm van uh, circulair denken dan. Zie je het grap, dat grap, grap, grap er niet van in, zeg maar? <laughs> ja, ja, ja. Huh? ja. Het is nou omdat om het om Shell gaat. Nee? Nee, wat, wat is, uh, wat is nou, Shell, Nou, Shell is toch een olieproducent. Ja? Ja, dus je, jij, jij bent in met duurzame energie, dat lever je dan aan Shell. Dan kunnen ze dus op een duurzame manier uh, olie raffineren. Op een duurzamere manier olie raffineren? Ja. En we kunnen dat makkelijk verdubbelen. Duurzame energie? Ja, uiteindelijk uh, is dat het, uh, het hoofdproduct dat eruit komt, ja. ja. En verder, wat komt er verder nog uit dan? Nou, verder hebben we nog uh, ja, assen die eruit komen. Verbrandingsassen. Wat zijn dat? Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als dat je bij je opa thuis hout verbrandt. hou ja. je ook assen over. Nou, wij houden ook als we afvalverbronnen houden, wij ook as over. Hoeveel as hou je over? Zo'n paar procent. Ja, ongeveer 20 procent. 20 procent? Ja. Dat is nog best wel veel. Ja, 80 procent niet, hè? Moet ja. Maar zeggen. Oh ja. En zijn die assen dan toch eigenlijk wel weer een soort afvalstof van de afvalverwerking? Ja. Nou, uiteindelijk wordt het gewassen, zodat het uiteindelijk weer een schone bouwstof kan worden. Bijvoorbeeld als fundering voor een weg. De as uit de afvalenergiecentrales, ook wel bodemas genoemd, wordt al jaren weggewerkt onder onze wegen. Uit elke ton afval die we verbranden, houden we 200 kilogram aan assen over. En daar moeten we iets mee. Ja, en daar zit dus ook een beetje een kink in de kabel. Dan ga je dus eigenlijk op zoek naar bouwprojecten waar je het in kwijt kan. Wat zijn dat voor projecten dan? Nou ja, de bodemas worden gebruikt voor de fundering van wegen. En zolang we nog wegen aanleggen in het land kan dat een prima toepassing zijn. Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel een soort, ja, ik noem maar een lineaire vuilstort. Een lineaire vuilstort? Nou ja, in plaats van één vuilstort leggen we het onder een lange weg. Dan noem ik dan maar een lineaire vuilstort. Miljarden kilo's bodemas hebben een weg gevonden in infrastructurele projecten door heel het land. Lang moest het spul ingepakt worden in plastic. Nu zou de as zo goed schoongemaakt zijn dat het zonder zeil gebruikt kan worden. Maar in Katwijk schrokken ze zich een hoedje. In de bodemas die wegenbouwer Boscalis daar gebruikt voor de verbreding van een weg... troffen bewoners vreemde spullen aan. Nou, hier het, Antoine. De batterij, kom je tegemoet hier al? Dit is de bodemas. Dit is de, de bodemas in, in de big bags. En hier zie je het dus, vervolgens. Dus, dus kijk, John, ik zie daar een kliko. Dus eigenlijk is het zo: we gooien het vuilnis in de kliko, in de, in de Dat wordt verbrand. Daar komt bodemas uit. En het wordt dan hier gestort. Gedumpt, gedumpt. Dat is de goede benaming. Ja. Wat zie je allemaal dan? Nou, hier begint het al: het ijzer, plastic. De batterijen. Kom maar even bij, Sean. Doekjes. Je kunt ze gek niet benoemen. IJzer. Het is gewoon shocking hoeveel plastic er ook in zit. Ik heb hier een batterij die aan het ontmantelen is. Dat is een batterij? Dat is een batterij. Maar... Die valt gewoon al uit elkaar. Het is gewoon schokkend wat je, wat je allemaal aantreft. De, de, de aannemer heeft gezegd, of niet alleen de aannemer, de gemeente ook, dat de verklaringen certificaten zijn dat er schoon behoort te wezen. Ja. En wij hebben andere bevindingen. Dus de partijen zeggen allemaal, op papier klopt het? Juist. En dan klopt het? Juist. Juist. Terwijl, ja, papieren zijn mooi, maar als je dan hier kijkt en dit zit er allemaal in... Als je dit zo ziet, dan heb je toch weer twijfels over die rapporten inderdaad. Ja. Komt het gewoon om neer dat het gewoon één grote vuilnisbelt is. Hier, weer een restje van een batterij. Ja. Hier, kijk, ijzer, schoon ijzer. Zou het er met de magneten zo uit kunnen ja. gehaald moeten worden? Ja, niet echt, het is Fokken. Echt, het is niet moeilijk om te vinden allemaal. Nee. Kijk nee. nou, ja. Jeetje mina. John. Ja. Wat zit er allemaal in? Het is wel een soort... Hey, kijk nou! John. Hier. Een horloge. Eens kijken. Ja, kijk eens. Met de batterijen al. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Ja, toch? je inderdaad wel laat is. Ja, ja, ja. En John is niet de enige die weet hoe laat het is. Onze nationale toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport... ...trok anderhalf jaar geleden al aan de bel. In een rapportage waarschuwden ze voor risico's in de bodemasketen. Verin, het ILT heeft deze signaalrapportage geschreven over bodemas. Waarom? Nou, wij zien een aantal risico's bij de hele keten van bodemas. En we zien bijvoorbeeld dat afvalcentrales langzaam zijn verworden tot afvalenergiecentrales. En daarmee moet er een soort constante aanbod van vuilverbranding zijn om aan die vraag tegemoet te kunnen komen. En dan blijft er dus ook steeds meer bodemas op de bodem van zo'n afvalverbrander liggen. En dat moet dan weer opgewerkt worden tot een schoon product. En wat zijn eigenlijk de risico's? Waar, waar, waar maak u dan zorgen over? Nou ja, op het moment dat er inderdaad schadelijke stoffen blijven zitten in zo'n uh, toepassing... Hè, dus in zo'n weg waar dat bodemas is uh, gebruikt... Ja, dan kan, als daar water bij komt, de gevaarlijke spullen kunnen dan uitlogen... Uh, dat uitlekken, zeg maar, ja. naar de bodem. En dat kan schadelijk zijn voor mensen en milieu. Wij hebben zelf een monster genomen van deze bodemas. Uh, dat hebben we opgestuurd naar, uh, naar Wageningen, hebben we laten onderzoeken... Ja. En dat was schrikbarend, de gehaltes aan zware metalen. Dus je moet er niet aan denken dat deze zware metalen vervolgens de bodem inlekken. Ja. En vervolgens in het bodemwater terechtkomen. dus in het water. Nou ben ik zelf in Katwijk geweest en daar heb ik echt een, een heel groot stuk grond gezien waar, waar gewoon echt heel veel rotzooi in zat. Ja. Hoe kan zoiets? Nou, um, af en toe een batterij, dat moet kunnen. Nee, maar het zag er echt best wel heftig precies, uit. Precies, dat, dat is vreemd. Ja. Um, uh, ik heb, we hebben contact gehad met de, met de gemeente Katwijk ja. om te zorgen dat duidelijk wordt waar dat nou vandaan komt en wat er gebeurd is. Stel dat het dus toch echt niet in orde is, hoe kan zoiets aan gebeuren? Nou, in die opwerkfase, dus dat is het uit bodemas halen van verontreiniging... zien we dat een opwerker, die krijgt geld om het product af te nemen... maar die moet investeren om het schoon te krijgen. En daar zit een soort perverse prikkel in... waardoor het misschien wel loont om het niet helemaal volgens de norm of net niet volgens de norm te doen. Dus de verwerker van de, van de bodemas... Ja. Die heeft dus al geld gekregen ja. en alles wat hij vervolgens moet gaan doen kost geld. Juist. En dat is dus eigenlijk een, een, ja, een perverse prikkel om het misschien niet schoon genoeg te maken. Ja, dat is in ieder geval de zorg die wij hebben. Ja. En wij zijn op dit moment bij alle opwerkers uh, inspecties aan het uitvoeren. De inspectie gaat op inspectie. De vuilnisman wil dat ook. Maar bij de leverancier van de bodemas en aannemer van het project in Katwijk... Koninklijke Boskalis ben ik niet welkom. Wel mag ik op bezoek bij de grootste bodemasopwerker van het land. En die is te vinden op, je raadt het nooit, het Eco Park Terneuzen. De maanlandschap hier. Zou je zeggen? Ja, hè? Allemaal bergjes. Allemaal bergjes. Grote bergjes, kleine bergjes. Hier gaat het dus om. Dit is bodemas met alles wat er nog in zit. En onze kracht is om dat eruit te halen. Dat is jullie kracht? Dat is onze kracht. Ja. De grote kunst van de circulaire economie. Ja. ja. Maar uh, pff, het stinkt dat wel, we trouwens. Ik denk dat als het uit de verbrander komt of als je het naar de verbrander brengt, dat het dan verloren is. Nee, er begint een nieuw leven hier. Ja? Ja. Dus ik zie rotzo, maar jij ruikt de geur van de nieuwe toepassing. Maar, ja. maar wat zit hier nou toch allemaal in? Ja, je ziet hier ook nog wel plastic, hè? zie je wel? Ja. Maar je ziet ook ontzettend veel uh, ijzer erin zitten. Hè? Ijzer. Ja. Zeg maar uh, pannetjes hè, van het hele huis. Hier, ook een pannetje. Pannetjes zitten er veel in. Maar die gooien mensen gewoon in de afvalzak. Weetje. Hier, en, en, en velgen. En velgen. gasflessen. Dat zit eigenlijk allemaal in die vuilniszak. Nou, dat, maar... dat is mogelijk, hè? Ja, jij zegt dit is dus een nieuwe grondstof. Ja. Moet je er nog veel voor betalen? Nee, het zit er allemaal rond de 0 euro. 0 euro? 5 euro bij betalen. Dat hangt een beetje jo, hoe je... Vijf euro bijbetalen voor? Dat uh, aanbieder, de verbrander, die vraagt dan vijf uh, tot tien euro... Oh. Moet je oh. bijbetalen. Wat, wat, wat even, dit gaat echt zo niet. jongen, oh. Een depootje verder. We gaan even een depootje verder, want... Uh, jongen, Sta je daar vaker in, die damp? Nee, nooit natuurlijk, hè? Dit moeten we ook niet staan, hè? Oh, dat moeten we ook niet staan? Nee, wie, wie verzint dat nu weer? <laughs> nou, we gingen even kijken wat erin zat. Dat kan je ook hier zien. Oh, hier, ja. Maar ik heb wel eens gehoord dat jullie juist geld toekrijgen om dat materiaal aan te nemen. Ja, dat, zeker. Ja. Dat is natuurlijk wel fijn, want dan heb, dan heb je eigenlijk je, je eerste geld al binnen. Dan heb je je eerste geld al binnen. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja, dan heb jij dus al, en, dan, en dan zeg jij, mooi, ik heb 100 euro ja. en nu ga ik er ook nog eens iets van maken. Nu probeer ik de, de grondstoffen eruit te winnen en te verkopen. En de andere 90 is uh, mineraal ja. en die mineraal moet naar de grondweg en waterbouw. Krijg je daar ook je geld voor geld of moet je daarmee voor betalen? Dan moet je aan betalen. Dus het is een heel spannend spel van... Misschien zit hier 10% waarde in en 90% ja. niet. Ja, zo zou ik dat kunnen zijn. Ja, en dan, zijn, dan moet je dus vanuit die, vanuit die 10% moet je de rest eigenlijk verdienen. Verdienen? Als je ja. naar de grote nul streeft, moet je dat uh, proberen. Wij ja. streven uiteindelijk allemaal naar de grote nul. Ja, we zijn allemaal een grote nul. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> ja. We komen nu bij de opwerkingsinstallatie, ja. vaktermen. Hier halen we alle metalen en andere, andere niet-mineralen eruit. Dus, dus daar gaat het in van die berg? Ja. ja. Dan gaat het via de lopende band? Ja. Wordt het een soort schoonspul? Dan wordt het uh, mooi bouwmateriaal. Oh, kijk nou! Daar komt al gewoon de eerste lading metaal eruit. Ja, dat zijn die metalen. zuivers groot. En dat gaat naar de hoogovens. Dat gaat naar de hoogovens. Naar de hoogovens. Dat gaat naar de hoogovens. Dat weer staal van gemaakt. Staalplaten. En daar rij jij volgend jaar weer van in een nieuwe auto. Nou ja, chef. Geweldig, hè? Ja. Dit is weer slak waar veel ijzer in zit. Ja. Magnetisch fractie noemen we dat. Dus krijg altijd nog een nabehandeling. Ja. Kijken, dit is nou schoongemaakte bodemas. Dit is schoongemaakte bodemas. Ja. Maar wat is dit dan? Dit zijn mineralen, steentjes, zand. Als je goed kijkt, zie je ook nog glas zitten. Ja. Dan gooi je ook niet alles in de glasbak, hè? zie je wel. Er zit gewoon nog glas tussen. En wat gebeurt hier nou mee? Dit materiaal is prima geschikt om in de wegenbouw te gebruiken. Ja, maar nou was ik in Katwijk. Katwijk? Ja, en dat, dat was volgens mij kwam dat niet van jullie. Nee, nee. Maar er was een heel, hele strook langs de weg ja. met bodemas. Maar dat zat vol met batterijen en allemaal hele rare dingen. Ja. Het zag er niet zo uit als dit. Nee, nou, dat is heel vervelend voor hun. Dat kan ook nooit hun bedoeling zijn geweest. Ik? Ik, weet niet, ik weet niet hoe het erin komt. Nee. Maar in principe zit dat er niet in. Is het dan een beetje een stom toeval dat ik het daar heb gezien? Ik denk zo? dat het een stom toeval is, ja. ja. Ik ken hun proces een beetje en dan kan het er ook gewoon niet in zitten. Maar hoe kan het er dan toch in zitten? Ja, vertel mij. Ja. Vertel dus jij mij. zegt dat is dus niet. De praktijk van de bodemas is nee, niet zoals nee. wat ik dan. Uh, wat heb jij waargenomen. Nee. nee. Dan was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Of op het goede moment. Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Volgens Ari is het ondenkbaar dat er ergens in de keten gerommeld wordt met bodemas. Toch blijft het raar hoe het spul in Katwijk zo smerig kan zijn. Moest je kijken. Jeetje, show. Moest je kijken, dan loop je even te vroeten. En op hoeveel andere plekken dit het geval is. Want voor je het weet, is de bodemas vakkundig weggewerkt in de bodem. Wat is dit dan, Sean? Dit is uh, nou ja, grond voor ons om de zaak een beetje te verdoezelen. Oh. Wordt, dit, wordt dit afgedekt? Dat je er niet bij kan eigenlijk. Dus daar komt maar het een beetje meer. Zijn, zijn ze hier nog een beetje vergeten? Hier zijn ze een stukje vergeten. Ja. De nationale toezichthouder waarschuwt dan ook dat het bijna onmogelijk is goed toezicht te houden. 1400 graafbewegingen per dag, moet u zich voorstellen. Daar kunnen wij ook niet, zelfs zouden we verdriedubbelen, allemaal naast gaan staan. Maar hoe beoordeel je dan... In het algemeen het toezicht op het gebruik van bodemas? Nou, het toezicht in Nederland op bodem is complex, de regelgeving is heel ingewikkeld uh, en de bevoegdheden zijn versnipperd. Er zijn heel veel partijen in het stelsel die allemaal een eigen verantwoordelijkheid hebben. Klinkt uh, handig? Uh, wij hebben bijvoorbeeld vanuit ILT toezicht op uh, het productcertificaat. En Dat betekent dat een bedrijf kan zeggen, ik maak bodemas, waarbij er dan bedrijven zijn die die opwerken controleren. Ja. Wij als ILT hebben weer toezicht op die certificerende instellingen. Um, maar de toepassing, he, dus de aannemer die het afneemt en vervolgens in een weg uh, legt... dat ja. zit dan weer niet bij ons. Maar dat zit dan weer bij een omgevingsdienst. Maar dat is dan toch heel ondoorzichtig? Nou ja, een van de dingen uh, nee, nee, die, nee, die nee, wij nee, hebben gesignaleerd ja, ook... is ja. dat uh, het bodemstelsel ingewikkeld is. En ja. het zou enorm helpen als er iets van administratieverplichtingen komen... zodat het veel duidelijker wordt welke stromen naar nou waar naartoe gaan. Ja, ik neem aan dat er wel een hele duidelijke overzichtelijke kaart van Nederland is... van alle plekken waar dit is toegepast. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Maar die oh, aan gewerkt. En een van de dingen die wij ook in die rapportage signaleren... is er is eigenlijk niemand die uh, het totaalplaatje heeft. Niemand heeft uh, overzicht en niemand is ook eindverantwoordelijk. Dat is toch niet goed? Um, het is een versnipperd landschap. Ja. ja. En hey, is, is, is dit alleen maar as nog? Het is eigenlijk alleen maar as. Dit wordt weer samengesteld met de grovere korrel. Ja. En dat gaat dan weer richting wegenbouw. En ja. hier moet je weer, om die hier van af te moet je weer wat meegeven. Ja, dus dit is eigenlijk uh, afval. Dat is nog steeds afval in de zin van de wet. Ja. Maar het is, het is ook een bouwstof, een secundaire bouwstof. Het is een bouwstof en het is afval. Ja, nou, ja. ja leuk toch? <laughs> ja, ja, ja, ja, ook... ja, je denkt dat het leven eenvoudig is. Ja. Het, het gekke is dat de bouwers die het gebruiken, dat materiaal, dat ze er geld voor krijgen. Ja. En ik zou denken, als iets een normaal bouwmateriaal is... Dan ga je dus naar de bouwmarkt en dan koop je bouwmateriaal en daar betaal je geld voor. Maar als je er geld voor krijgt, dan is het geen normaal bouwmateriaal. Nee, het is ook afval. En voor afvalverwerking krijg je geld. En ze verwerken dus feitelijk het afval van de afvalbrandingsinstallatie. Het is afval? Het is afval. Het is geen bouwmateriaal? Nee. Dat is een van de punten waar we ons zorgen om maken. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, de laatste tijd is er sprake van een aantal projecten waar een hoop discussie over is. Van hoeverre die projecten... Uh, uh, Eigenlijk uh, nou ja, zijn geschapen om maar zoveel mogelijk van die assen kwijt te kunnen. Wat zijn dat voor projecten dan? Nou, een van de projecten is het Groene Schip, uh, even ten noorden van Amsterdam. Daar gaat een, een gigantische bodemas in. En de vraag is of dat zo'n goede toepassing is. Nou, Jamie, daar gaan we dan. Ja, het Groene Schip op. Het Groene Schip? Het ja. is toch helemaal geen schip? Nee, het is eigenlijk een, uh, een berg, hè? Een berg, ja. We gaan bergbeklimmen in Nederland. Dat kan dus. Ja. Dus eigenlijk wordt er een berg gecreëerd van dit materiaal. Ja. En, en dan is het de vraag van was die berg nodig? Of is die berg een project om maar zoveel mogelijk van het materiaal kwijt te kunnen? Is het ver? Het is uh, 30 meter uh, hoog. Dat is wel fix voor een berg in Nederland. Zeker, ja. Waar vind je dat in de, in de metropoolregio? Waar vind je dat in de metropoolregio ja. precies? Er zijn ook minder nuttige toepassingen uh, die misschien wel gecreëerd worden om uh, het geld dat je meekrijgt bij het afnemen van bodemas uh, voor een project te kunnen gebruiken. Dus die aannemer die kan dan maar denken van nou ik ga maar eens gewoon een, een of ander lollig project uh, verzinnen om daar heel veel bodemas in te stoppen en dan verdien ik daar geld aan. Nou ja het is een uh, soort van definitie waar je aan moet voldoen om dat te mogen doen. Dat heet het moet een nuttige toepassing zijn. Ja. Maar er is natuurlijk best discussie mogelijk over wat is nou nuttig. Ja kijk, kijk. we zijn er. Kijk eens aan. We hebben het bereikt. Wat is nou het mooiste stukje, Jamie? Ja, de 360 graden... view hier is gewoon heel mooi. De 360 graden view? Ja. Je ziet hier natuurlijk het Noorderbos, onderdeel van de Houtrakpolder. Ja, en als je dan omdraait, ja. dan zie je de Amsterdamse haven en zijn activiteiten. Zullen we daar ook even naar kijken dan? Het ziet er wel een beetje smerig uit. Ja, dat is een van de doelen van uh, het Groene Schip. Een uh, fysieke zichtbarrière voor de mensen. Wat is dat, een zichtbarrière? Nou, Letterlijk een heuvel die het zicht ontneemt. Oh, dus de dus heuvel ja. is neergelegd zodat we, zodat we dit niet doelen. zien? Ja, klopt. Alleen als je dan opgaat, dan zie je het alsnog. Ja. Dat is dan jammer. Nou, dat vind ik juist wel mooi, dat contrast. Oh. Voor de aanleg van het Groene Schip sloegen de gemeente, Staatsbosbeheer en, jawel, Boskalis de handen ineen. Samen verdienden ze er ruim 10 miljoen euro mee. Boswachter Jamie Jenner bewaakt de berg. Jamie, dit is toch ook wel een beetje een raar ding, of niet? Ja, het is een unieke plek. Ja. Het is gewoon een onderdeel uh, van de Nederlandse natuur. En uh, het verbindt ook het gebied uh, hieromheen. Dus een en, uh, afvalberg is ook natuur? Uh, ja, daardoor is het gecreëerd. Maar ik zou het geen stortplaats willen noemen. Ja, hoezo is het geen stortplaats dan? Nou, dat komt omdat... In eerste instantie, uh, ja, we hier een recreatieve invulling van het gebied wilden. Ah, oké. Okay. Dus, dus jullie dachten, we willen, we willen een berg? Ja. Je was gewoon een enorme behoefte aan een berg hier. Ja, ja. klopt. We willen hier ook horeca. De ja. horeca-ondernemer is al gevonden. Yes. Dus we gaan, uh, nou hopelijk mag die gewoon straks uh, hier gaan opbouwen. Ja, maar Jamie, als ik het goed begrijp, de afvalverwerker, die komt van zijn afval af. Jullie krijgen er geld voor en maken een recreatielocatie die je ook vanaf de andere kant het zicht ontneemt op deze haven. Ja. En nu gaat afvalverwerking en natuur hand in hand. Ja, dat kan dus. Op deze locatie is het een prachtige manier waar verschillende functies samenkomen. Ja, ja iets om op trots op te zijn. Maar het lijkt nu alsof er eh, misschien bouwprojecten worden bedacht om dit speel kwijt te kunnen. Tegelijkertijd lijkt het alsof we dus afval uit het buitenland halen om onze afvalverwerkingsinstallaties te laten draaien. Dat is toch de omgekeerde wereld eigenlijk. Ja, ik denk ook dat dat de omgekeerde wereld is. Dat we dus, daarmee zijn we een soort afvalputje van Europa aan het worden. Nederland is het, is het afvalputje van Europa aan het worden? Nou, op deze manier wel. Als wij afval aantrekken uit andere landen om hier te verwerken en uiteindelijk met bodemas blijven zitten, dan worden wij toch een, een, een afvalputje. Dit is gewoon helemaal uh, schoon. De, voldoende schoon om in de wegenbouw vrij toe te passen. Vrij van, uh, van zware metalen. Of... Ja, vrij van zware metalen. Nee, dat voldoet aan de norm. Ja, wat He? betekent dat? Ja, de, niks is nul in niks is nul. Dus het is, voldoet aan een bepaalde waarde. Ja. Dan mag het niet. Boven zitten moet het onder zitten. Wat ja. we weten eigenlijk ook weer niet zeker of het echt helemaal schoon genoeg is. Nee, naar de toekomst toe niet. Nee. Volgens de huidige normen wel. Ja. Maar, maar dan is komt erin. Klopt die norm? Over tien jaar. Ja. ja, wie zegt het? Dus ja. we kunnen ook die norm niet zo streng stellen... dat we het gewoon nergens kunnen toepassen. Ja. Dat heet politiek, geloof ik. Ja, Het is dus niet zo dat we zeggen van de regelgeving is zo gesteld van... dan zijn we uh, maximaal schoon en minimaal risico. Maar ook, we moeten het spul gebruiken. En je moet ook het spul gebruiken. Ja. Want anders moet je, de, je moet er ergens mee heen. Ja, precies. Je doet het dan zo goed mogelijk. Anders dan reis je de, de bergen bodemast tot in de hemel. Dan krijg je alleen maar bergen. Ja. Laten we wat meer naar elkaar omkijken.